Onze tong is net zo'n vlam, een wereld van onricht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de hel. Gehenna. Negatieve uitspraken beginnen door negatieve gedachten. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat een werknemer het gerucht hoort dat het bedrijf waar hij werkt een aantal werknemers gaat ontslaan. Dus denkt hij, zal je net zien, nu het allemaal goed gaat, gebeurt er natuurlijk altijd weer iets slechts. Vervolgens zegt hij, waarschijnlijk zal ik mijn baan verliezen. Vroeger had ik negatieve gedachten, wat ertoe leidde dat mijn woorden ook negatief werden. Dit had dan weer een slechte weerslag op mijn leven. Uiteindelijk besloot ik om mijn manier te veranderen en te stoppen met negatief te praten. Alleen ophouden met negatief praten was niet voldoende. Ik moest beginnen met positief denken. Onze gedachten, positief en negatief, leiden ertoe dat we woorden uitspreken die bepalend zijn voor onze toekomst. Wanneer we de verkeerde dingen zeggen, kan het een vuur in ons leven worden. Zie Jacobus 3, vers 6. Maar we kunnen het vuur vanaf het begin stoppen door het goede uit te spreken. Maar we kunnen alleen het goede uitspreken als we het goede denken. Ik spoor je aan om vervuld te zijn van de Heilige Geest en het Woord van God. Laat Hem je gedachten beïnvloeden en je leiden naar een levensstijl van positieve woorden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil positieve, levengevende woorden spreken die zijn gebaseerd op uw woord. Ik nodig u uit in mijn gedachtenleven en wil een vernieuwd denken hebben, het denken van Christus, zodat ik u kan behagen met de woorden van mijn mond. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt.